Terwijl ik daar eerst nog gecheckt had. Hoe is die nou. Maar gewoon, het AWP-geluid is ook zo hard. Ja, het is. Dus en als je dat je... niet verwacht, dan schrik je helemaal dood. Hoe de fuck wist hij dat? Ja, het is. <laughs> Hoe wist hij dat? Waarom wacht je daar? Ja. Hij kon ook zomaar via de andere kant komen, hij wist dat hij daar kwam. Op, ga uit mijn route, ga uit mijn route. Ik zie dat er heel veel. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. nee. Ik heb sowieso al één kill hier, gratis. Tiefus. Ik loo jongens mijn sleutelstuk uit mijn test, een nieuwe video op mijn kanaal verder kennen. Dit Moet Dat Van mijn ogen worden steeds slechter. Mijn ogen zijn al slechter geworden. Geen man, mijn muis, <tus> die Kut, er zijn ook tunnels. Minstens twee of drie. Eentje zit daar boven op dat uh, spultuintje. Ik had deze nog eigenlijk. Ik ook. <laughs> en hij kleert het ook nog ook. Wat een hacker. Ogen. <laughs> Ze vallen eruit. Nee, echt. Ik zie de hele tijd half wazig. <lacht> Bijvoorbeeld toen net zonder de twee mensen voor me. Ik zag er maar één. Oh, deze man die hoort en ziet wel echt alles hoor. <lacht> Ik zo daar. En hij kilt gewoon echt van 1 tegen 5. Ah, oh, ik ben dood. Ja. Zo, uh, komt er nog één. Ah, daar, daar, daar, daar, daar, ja. Een speelduintje? Ja. Ik weet niet wie hij hier. Ja, ik Hij was gewoon hier het links. What the fuck Daar is hij nog steeds. Hij is. Hij liet daar naar de dip. Ik kan gewoon vertellen wanneer ik dood ga maar ik weet nooit waar ze staan. Hij stond gewoon achter die kut van Ik kon hem nooit zien daar. Nou, nah, fucking niet. Oh oh, over drie maanden. Het is niet al te lang, maar. Het is toch best wel lang. Oké, okay, wacht. Dus eigenlijk over twee maanden. Want de kans duurt nog één maand. Ja, nog twee weken. Jee, mug. Ik had bijna een age. Ik weet niet, ik dacht dat ik achterin liep. Ja, ik loop er achterin. Oké. Oh Misschien die het niet door dat het B is. Oh, die zijn toch allemaal. Ja. Nog <laughs> even Ik ga er gewoon heen nu. Oh. wat de fuck, ik heb hem nog steeds niet. Ik dood dan. Hij is... Ze hebben één taak. En dat is... om A te beschermen. Wat gaan ze doen? Dan gaan ze dood. Echt slecht. Ik ben het aan het beschermen, maar ja. Waar is die andere? Oh, daar is de bom. Hm. Fuck, en er zijn kogels op, RIP! Ja ik heb hem! Nou, I'm dood. Go Waar de fuck is die andere? Daar is de bom, oh. hier. Oh, Eentje is mid. Fuck. Nu kunnen we er niet in. Nee, nu kan ik er niet in. Want er staat ook iemand van voor ons. Oh, wat? Ik vind het wel leuk. Het zijn allemaal kleine minigames. Oeh, bijna weer kills. Jammer. Ja, ik heb nog <laughs> met 12 HP. Halleluja, wat is dat? Halaba. Halaba. ik halaba. weet halaba. niet wat Halleluja is. Wat de fuck what what doet hij? Wat de fuck doet I? hij? Wow, oh. Ik heb jou geraakt op of fiets. Eh, uh, nee. Hij blijft hier staan. <laughs> Waarom killsteen je met de hele tijd? Hier. Oh, nee, <laughs> yeah. Zo moeilijk. Sowieso sinds de lower tunnel. Dat oh, niet eens. Jij gaat dood, of niet eens. Oeh, oeh, oeh. Mijn kogels waren op. Maar zijn kogels ook, dus... Het... Is oh diefus! Godsamme! Hij wil dat ik een hartafval krijg ofzo. <laughs> die pistol sound sound echt raar. Hij is mid. Of ja, ik niet echt mid, niet man. Ik die iemand even keihard. Zwarte Piet, duw mij niet. Geel, plant. Plant, yellow. yellow. Wat? Waarom heb ik assist op hem? Nice. Gratis punten. Hij is aangerakt. Hop, ah. ga uit mijn route. Ga uit mijn route. Ik zie dat er heel veel... Nee, nee, nee, nee. Nee, nee, nee, nee. Ik heb sowieso één kill hier. Gratis. Typhus! Ik heb nog een assist. Als yeah. iemand anders hem had gekeuld, aan ah, nee, dan ah, stond ik, ik, ik op 61. assist. ik die bomb plant dan. Oh, ik ben level up en ik krijg niks, thanks.